We gaan weer verder met het park. Ja. Uh, ja. Dit keer ga ik wel op tijd mijn camera uitzetten. Ja. Anders zie je natuurlijk half iets. En ik denk dat ik wat uh, huisjes ga plaatsen hier. Gewoon leuke huisjes naast of zo. Omdat je door zijn huis gaat of zo. En dat wil ik bouwen. En uh, over drie afleveringen verder dan. Nou of de volgende aflevering. We gaan een beetje wat heftiger, ach, maar opbouwen. Maar het zal niet echt heel veel heftiger worden dan deze. En uh, ik ga ook ondertussen kijken of ik dit zou kunnen aanpassen. Maar hij is nu open. Als ik hem dicht gaat hij hele rij weg en En dan moet iedereen terug. van dan zijn ze boos. En ik wil niet dan met mensen bous worden. dat is niet leuk. Dus, uh, ja, geniet gewoon van de podcast. Daar kan ik je niks, alles van maken. Dus, eh. Uh, Yeah.